Welkom bij de minicursus Praten met prosodie van NT2-spraak. In dit deel vertel ik je wat klemtoon is en hoe je klemtoon kunt herkennen. In woorden van twee of meer lettergrepen is er altijd één lettergreep met klemtoon. De klemtoon kan vooraan, in het midden of achteraan in een woord liggen. Bijvoorbeeld klemtoon, syllabe, melodie. Een lettergreep met klemtoon duurt iets langer dan de andere lettergrepen. Vaak is die ook wat harder. Er zijn talen waarbij de toon de betekenis van een woord bepaalt. Het Chinees is bijvoorbeeld zo'n toontaal. Het Nederlands niet. Er zijn geen Europese toontalen, hoewel het Zweeds, Noors en Limburgs een beetje in de buurt komen. In deze leuke video van Jared, die vloeiend Engels en Chinees spreekt, zie je wat er zou kunnen gebeuren als het Engels een toontaal zou zijn. Google maar eens op Jared... If English had Chinese tones. Je vindt de klemtoon in het eerste woord van de samenstelling. Nederland. Zomervakantie. En in het eerste deel van een scheidbaar werkwoord. Opletten. Uitspreken. Maar de klemtoon ligt nooit op de stomme e. In woorden met veel E's is het daarom lastig om te bepalen waar de klemtoon ligt. De man en de vrouw in de foto spreken Deventer allebei op een andere manier uit. De vrouw als Deventer, de man als Deventer. This is schwa. Schwa is not stressed. Schwa is cool. Be like schwa. De schwa of stomme E is de frequentste klinker van het Nederlands. Hij wordt uitgesproken als een korte, slappe E van bus. De klemtoon is heel belangrijk voor de verstaanbaarheid. Hier een paar tips om verstaanbaarder te spreken. Luister naar de woorden die de klemtoon hebben. Dat zijn de woorden met de meeste informatie. Op die manier hoef je niet naar alle woordjes te luisteren die iemand zegt, maar als je de woorden met de meeste informatie eruit kunt halen, kun je iemand toch verstaan. Andersom is het dus belangrijk dat jij de belangrijke woorden iets langzamer en harder uitspreekt. Kijk maar naar de dialoog hiernaast. Eén bruin brood en twee croissants, alstublieft. Dat is dan 4 euro. Dat was deel 2 van deze mini-cursus. Het volgende deel gaat over ritme. Tot dan.